Bij een snelheid van 25 km per uur is de remweg van de auto 4 meter. De auto heeft dus 4 meter nodig om tot stilstand te komen. Nu gaan we de snelheid eens verdubbelen naar 50 km per uur. Hoeveel meter denk je dat de auto nu nodig heeft? 16 meter. Had je dat gedacht? Bij een verdubbeling van de snelheid wordt de remweg niet 2 keer zo lang, maar 4 keer. Wat zal er gebeuren als we de snelheid weer verdubbelen naar 100 km per uur? Die regelmatig met dit soort zaken te maken krijgen, zijn medewerkers van de Rijkspolitie. Na een botsing bijvoorbeeld, kunnen ze aan de hand van de remsporen berekenen hoe hard een auto gereden heeft vlak voor de botsing. Wanneer een auto gaat remmen en de wielen slaan vast, laat hij een blokkeerspoor achter op de weg, die keurige remstreper op de weg. Die afstand kun je opmeten. Je kunt met een apparaat de remkracht van die auto ook opmeten. Met die twee waarden zet je in een rekenformule en dan kun je weer uitrekenen wat de snelheid is geweest waarmee die auto dat remspoor heeft gemaakt. Als remspoor een komt van minimaal 13 meter, dan weet je in ieder geval dat de snelheid rond de 50 kilometer heeft gelegen. Tref je nu een remspoor aan wat dus veel langer is, dan ligt dus in ieder geval de snelheid boven de 50 kilometer. In de bebouwde kom is de maximumsnelheid 50 kilometer. Bij regen, sneeuw en slecht zicht moet je meer afstand bewaren. Voor een bocht minder je snelheid. Dit heeft alles te maken met de lengte van de remweg. Hoe harder je rijdt, des te langer is het remspoor. In een grafiek zie je dat de remweg bij 30 km 10 meter is. Bij 50, 22 meter. Bij 80, 65. En bij 140, 160 meter. Je maakt zo het verband tussen snelheid en lengte.